재미 wat je... all oh, my, Wild, my Wild radio, yes. radio. De bevolking wordt door haar eigen politieke leiders in een detentieregime gehouden. Een regime dat niet alleen fundamentele mensenrechten en vrijheden schendt, maar ook menselijk gedrag strafbaar stelt. Ja, oh, dat kan ik niet doen. <laughs> dat breekt me lekker te doen. Ja, back don't <laughs> Twee kanten. Ik ga hier op de in Nijmegen. the market! Nu jullie worden wel heel beroemd, hè? dat weten jullie wel. Hè? Ja, Op is een goed de een een Just <laughs> my